Ik ben hier met Boris in de mannenstal. Want het is inmiddels een mannenstal geworden. zo Boris rijden. Blondie die uh, staat, op de wijze, uh, staat op de wijn nu. Uh, Blondie heeft links voor, is haar been een beetje opgezwonnen. Ik ga vandaag niet met haar rijden. Ik ga denk ik even met haar stappen. Uh, maar Boris ik wel rijden, Boris heeft geen dik been. Nee, uh... Een majoor daar, daar, daar. Had ook last van een dik been. En nu blondie, dus ook Blondie krijgt van mij de cooling gel. En dan hoop ik dat uh, het ook vochtafdrijvend is en dat het dan morgen een heel stuk beter is. Want morgen willen ze eigenlijk naar het strand. Maar als ze zo'n been heeft, dan gaat ze niet naar het strand, dan gaat ze Boris naar het strand. Nou, bewegen ze altijd het meestal goed. Behalve bij hoeveel gevangenheid, en dat is ze zeker niet. Dus Tess gaat lekker met de stappen. Maar waar Tessa en Blondie naartoe gaan, dat weten we niet. We weten alleen dat het nu de volgende dag is. Zo, het is uh, verrie vroeg in de ochtend. Uh, ja, mijn stem uh, die kan af en toe ook nog even overslaan in de ochtend. Want het is half zeven ochtends. Wij gaan naar het strand toe en we hebben de boer ontour bij ons. Gaan zo vroeg, omdat, nou, omdat het natuurlijk coronatijd is en je anderhalve meter afstand moet houden en uh, zo min mogelijk naar buiten gaan, maar we willen graag... Uh, met de paardjes even naar het strand. Dan hadden we bedacht dat zondagochtend om 7 uur er niemand op het strand is. Dus dan rijden, Hopelijk. We... <laughs> dus dan rijden we en niemand in de weg. En houden we afstand. Uh, Daan gaat ook mee. Die gaat op Verona en ik ga even op de fiets om ze naar het strand te begeleiden en wat fotootjes te maken. Nou, Daan die gaat op Verona en ik ga op Blondie. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat uh, gaat lopen. Nou ja, dat zien jullie nu. Nee, dat zien jullie zo. Ja, zo. Hallo, wij zijn aangekomen op de Arkoeven Met de boer. Uh, alles is hier nog dicht. Het licht aan. En wie staat dan hier? Zal ik, nog, zal ik dan nog even de camera halen? Oh, je hebt zelf een camera. <laughs> of wat? Wat, wat moet je filmen? <laughs> Rebecca heeft een stalen ros, een prona ros en een blondie ros. We hebben wel denk ik de hele wijk wakker gemaakt. Ja, blondie en, was een soort lekker. En het is half acht. Tessa en Daan. Samen op pad. Het voordeel is, is hier al een keer geweest. Altijd uh, van Boek van honderd gaan we helemaal naar Monster en dan gaan we weer terug. aan de slag met de dagelijkse dingetjes. We hebben inmiddels de trailer gewassen. Als je dat wil zien, dan moet je even bij de livestream kijken die Tessa gedaan heeft. Ja. Uh, inmiddels staat hij weer helemaal keurig schoon. Even wat dichterbij, want anders hebben we heel veel zon. Hij staat weer keurig schoon op zijn plekje. En uh, we gaan nu naar de Arkoeven om Blondie op de wei te zetten. Toen we hebben we Blondie op de wei gezet, Boe, we zijn nu zo weer thuis. Hi, het is uh, half negen avonds en... Ik heb vanmiddag besloten dat mijn haar van de puntjes zijn een beetje dood. Dus uh, heeft, mijn, heeft mijn moeder mij de opdracht gegeven om deze kapperschaar uit het pand te halen. En nu gaat ze me knippen. En daarna nou ga waarom, ik ook haar knippen. Ja, waarom ja. dat nu ineens moet, dat weet ik niet. Maar uh, ik kan best een stuk recht afknippen. Dus... Ja, maar Gaan Gaan we we Oké, okay, ik, ik, ik ga je wel even iets vertellen. Oh jee. Dit maar. Hoeveel? Dit. Dit. Oké, okay, dat is echt heel veel. Dus dit is. Uh, oh, dat is heel veel! 5 centimeter of zo. Nee, dat is echt heel veel. Nou, kom maar zitten. Dat zou ik wel goed dikken. Dit is het geworden. Even kijken wat jullie zien. Alleen de puntjes eraf geknipt en ik hoop dat het redelijk recht is. Zo, en dit is eraf. Dus dat is maar iets minder dan. Oh, ik kan het niet zien zo. Dus is iets minder dan dat ze zei. Oké. Okay. Nou, dat was het al. Kappers zullen dat heel anders doen, maar er zijn in ieder geval puntjes af. Oh, ze had ook nog bedacht dat ze dan ook mijn haar ging knippen. Ik vind het best. Ja! Het is niet... Hier al mijn haar, ook oh niet mijn eigen haar. Zo. Dat zit allemaal stokken. Ja, kijk, en hier is mijn haar. Nou, dan is nu tijd om haar op te ruimen. Dan ging het doen. Het is vandaag maandag en we hebben nog niet aan het omdat het natuurlijk links een wat dikker beentje heeft. Ik heb hem nog gekoeld en zo gaan ze nog even op de wei. En dan ga ik een koeltje gel van EcoStel op opdoen en ik hoop dat daardoor, ja daardoor wordt het wat beter. En ik ga weer verder. Paardjes hebben op de wei gestaan, ze zijn nat geregend, maar dat geeft niets meer water. Tess is, dus, Blondie is terug naar stal, die hebben we even ingesmeerd. Even dan buiten stappen vandaag vrij en gisteren op strand geweest maar ook die Ja, het gaat wel beter met de been maar het is gewoon nog niet over dus we gaan even stappen tot het over is en dan is ze Boris aan het non dus we gaan heel even kijken zo we zijn onderweg naar huis ik heb met mijn... Ik heb met Blondie gewandeld, Boris gelongeerd. Mama die heeft samen met Daan alles opgeruimd. Ja, het is de stal opgeruimd. Naast een auto gezeten en er, en er uh, niet meer uitgekomen. Het is mijn corona uh, kantoor. Dus heb ik Blondie en Boris gepoetst. Alle hapjes gedaan. We gaan eten. Ja, wat eet je eigenlijk? Dus je kip met de groente. Dinsdag vandaag en vandaag heb ik Blondie dienst. Het is dus even met Boris andere dingen aan het doen. En Daan aan het helpen. Dus uh, nu uh, ga ik mijn Blondie stappen. Die uh, ja, gaat wel, wel goed hoor. Dit is ook zeker niet kreupel. Maar vandaag gaan we nog even stappen. 20 minuutjes, dus ga ik zo even op mijn telefoon aanzetten. Want soms is 20 min. Ik heb vandaag ook een 20 minuut gekoeld en als je dat niet op een timer zet, dan denk je al heel snel, ah volgens mij is het al voorbij. Nee, dat is dus niet zo, dat duurt best lang. Dus nu even 20 minuten stappen, we zijn weer klaar op de Arkelhoeven. Moeders, jij hebt uh, stapdienst gehad. Ja, ik uh, ben vandaag even met pony aan de slag gegaan, zodat jij even met uh, Boeras uh, en Daan aan de slag komt. Ja. Dus uh, ik heb er gekoeld en gestapt. Ja. En daarna ingesmeerd. Ja, goed bezig. En uh, ze is op de wei geweest. Dus uh, ik heb de hoeven schoongemaakt en gelakt, dus volgens mij heb ik het best wel gedaan. Ja, want we hadden niet het nieuwe lak. Ja, die moest jij kopen, zei jij. Ja. Een meisje op Middelhof die heeft een pony en die heeft zulke mooie hoeven. En volgens mij gebruiken ze dat spul ook. Dus uh, dacht ik nou weet je wat, ik ga het ook proberen. En Blondie heeft op dit moment best wel hele mooie hoeven. Blondie heeft altijd mooie hoeven. Blondie is ook gewoon helemaal mooi. Dat is waar. Wij gaan naar huis toe en dan zie ik jullie morgen weer. Zo, goedemorgen. Het is de volgende dag. Uh, het is op dit moment 5 over half 7. Yay! We zijn op weg naar de Arkhoeven. Mijn stem is nog een beetje een ochtendstem. Sorry daarvoor. En bij de Arkhoeven gaan we een video maken. Ja, hè? Ja, dat is wel voor een nieuw project, dus heel gaaf. We horen jullie later nog heel veel meer over. Ja. Maar dat betekent wel dat je voor schooltijd nog even dingen moet doen, Tess. Ja, en daarna ga ik gewoon weer naar school. nu niet naar school, dus je gaat daarna naar de zaken voor school. Maar het zou zo kunnen zijn dat je dit ook moet doen als je weer naar school gaat. Nou ja, moet doen, dat je dit mag doen als je ook weer naar school gaat. Ja, vroeg spulletjes pakken en dan uh, zelfs kast staat nog te gapen. Die denkt van, uh, goedemorgen. Die denkt van jongens, even serieus. Dat je vroeger dus. Hallo oh, Dat zie je daar? Wij hebben net een video opgenomen met de Arkoeven. Dat is het, ons geheime project. Ik uh, laat jullie alvast ontzien. Meer zeggen we niet. En nu moet je opschieten, want je moet aan de slag voor school. Yay! Ik bom. Neer, want ik zit, op een, woe, ik zit op een bal. Dat is goed voor uh, je rug of zoiets. Maar we zijn nu bij Blondie. En Blondie gaat er zo op de wijn. Morgen hebben we al gereden. En dat ging eigenlijk best wel goed. Haar been is er al een beetje dik, maar valt nog wel mee. Ik denk dat ik deze week nog even lekker rustig aan doe. En dan de week daarna zie ik het wel. En volgende week krijgt hij meer musical te horen. Tess is achter mij in de bak aan het losrijden. Die heeft zo'n les van Daan. Uh, ik weet niet of het binnen of buiten is, maar Daan blijft altijd op meer dan gepaste afstand. Maar als je hem zeg maar echt aan je been hebt en die steun niet geeft, heeft hij niets om aan te hangen. Dan moet je dus leren dat vertrouwen dat hij het of wel of niet doet. En dat je het dus zelf ook leert om die verbinding daar zelf fijner en losser te maken. En dan loopt hij maar, net als met Blondie, even een stukje met zijn hoofd omhoog. Maar het is belangrijker dat hij zijn lijf gebruikt. Want wat hij nu een beetje doet, is dan een beetje zo voorover lopen, zo aan je hand trekken. En dan gebruikt hij eigenlijk helemaal zijn lijf niet. En ik vind het veel belangrijker dat hij iets met zijn lijf doet als dat hij iets met zijn hoofd doet. Al een beetje zijn neusje wat naar links hebt en zijn lichaam er naartoe duurt. En dan kan je nog beter ietsje naar het midden toe rijden en dan richting die kant toe wijken, als dat je er recht op afrijdt. Makkelijk blijven zitten. Makkelijk blijven zitten. Zo, ja. Daar rechterhand laag. Rechterhand laag. Zo, ja. Dus je moet zelf ietsje langer volhouden. Je geeft te snel dat je denkt nou, dat gaat wel goed komen. En weer, been lang. Been meer naar voren toe houden. Niet achter de single, maar bij de single been geven. Zo, ja. En jij bent aan jezelf aan het denken ellebogen langs je zij. Duim bovenop. En gewoon minder hard in die teugel knijpen. Let heel goed op, test dat als je stuurt, als je wending instuurt, dat je dat steeds meer leert en oefent om dat met je buitenteugel te doen. Dus je mag wel met je binnenteugel een beetje assisteren, maar je wil echt ernaartoe werken dat als jij je buitenteugel tegen de hals aanlegt, dat hij dan de bocht omgaat. En dat je bijna de bocht om kan zonder je binnenteugel te gebruiken. Uh, let heel goed op dat je... Rechtsom die volte vindt hij in galop gewoon een beetje moeilijk. Dat je er dan dus niet heel veel blijft rijden totdat hij eruit valt, omdat hij het moeilijk vindt. Dat je dan zegt: Nou, twee rondjes is heel goed gegaan. Gaan we even wat anders doen. Uh, en dan ga je het weer opnieuw proberen. En het is bij hem heel belangrijk dat je goed oplet dat hij uh, niet te veel steun geeft. Hè? Dat je echt tegen hem zegt: Jij kan zelf je hoofdje dragen en je lijf aan het werk. Ja? Goed zo, goed gereden. Uh, ik heb mijn Lonnie op de wei gezet en ik hou voor de zekerheid Colossal er even bij. Want je weet maar nooit. Oh. Ik ben onderweg naar de bak en dan ga ik met Boris freestylen. Zo. En bij Boris, want ik heb bij Boris zo zoals jullie zagen. En ik heb het deze keer een beetje anders gedaan dan normaal. Ik heb Boris een pep talk gegeven. Ik zei, Boris, als je naar me luistert, ben ik super trots op je en blij met je. En het werkte. Dus hij heeft super goed geluisterd en het super goed gedaan. En uh, ik ben helemaal trots op hem. Ja, ik ga nu eten. Boris, jij hebt je eten al gehad, hè, knul. Ja. Boris, hij is van knuffels. Nog een grappig weetje over Boris. Ik was hem aan het afspuiten. Hij gaat zo met zijn mond openstaan naar mij toe van mag ik water uh, in mijn mond. Wat hij dan doet, dan gaat hij met heel zijn hoofd eronder. Dus uh, het halster is nog steeds nat. <laughs> ik zie jullie uh, morgen weer. Waarom laat je me nou helemaal alleen? <laughs> De weg naar blondie, maar ik zie hier zijn de stappen aan het overdekken. Ik ben ik hier samen met blondie, jij en blondie. Het is tijd voor een buitereen. We hebben samen met Blondie een buitgift gemaakt. En nu is het tijd om met Boris te gaan rijden in de les. Nou, daar heb ik erg veel zin in. Goed. Je gaat dus constant in die stap voelen. Dat als jij één keer been geeft, dat je dan gewoon direct goed wegdraagt. Zo, het is onze dagelijkse detteltijd. Oh, lang lamp je dat dan? Oh, ja. wat ben je aan het doen moeders? Nou, als wij ergens geweest zijn, dan komen er verschillende doekjes. Eén dit zijn brillendoekjes, want gewoon die uh, desinfecterende doekjes zijn er niet meer. En we hebben hier ditel doekjes en daarmee maken we onze telefoon schoon, oortjes. Uh, nee, handen. Hè? Hier maken we de handen en de auto mee schoon. En met deze doekjes de telefoons en oortjes, uh, dat soort dingen. Zodat een iPad, want ik werk vaak nog in de auto op mijn iPad, zodat we uh, geen... Contaminatie heet dat, geloof ik. Of zo. Dat je niet geest In ieder geval dat we niet de boel besmetten. Ja. Ik heb net op Boris gereden. Het ging echt super goed. Ja, film ging wat minder. Sorry. Ja. Maar, maar een klein stukje. Maar we hadden echt veel tegenlicht. En het werd steeds donkerder. En werd steeds erger. Dus het ging niet zo goed. Ja. Maar ik heb echt super lekker gereden. Hij werkte echt super mee. Ik ben super blij met hem. Is wel heel veel super ja maar hij is ook gewoon super ja. gewoon een super pony ja. bij deze sluit ik ook de weekvlog af Oh ja sorry ja morgen is de zaterdag volgende week gaan we paas vieren Ja, dan gaan we ook wel iets heel tofs doen maar dat is een dat wordt een livestream met allemaal youtubers maar die hebben jullie wel gezien tegen de tijd dat deze video nee dan heb heem... dat is de volgende dag dan S'avonds om 8 uur komt er een livestream met een aantal paar YouTubers. Dat is goed. Cool. Nee, dus die week daarna. Nee, knikt er maar uit. Dat klopt niet. Maar dat hebben ze toch al gezien? Dan of niet? Wat? Hebben ze het dan al gezien of niet? Ik weet het niet. We houden het <laughs> gewoon Super fijn en super leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Deze week is weer veel gebeurd. Nou, natuurlijk. Ik heb mijn kamer opgeruimd. Er ja, komt een video van. Om, uh, jongens, tips, ga alles opruimen en schoonmaken, want dat is ook handig voor de Corona-tijd, dat nergens Corona op kan zitten. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond, en uh, als je toch bezig bent, klik op de abonneerknop. knop En als je toch bezig bent, ja toch toch, klik op een belletje, op belletje, het belletje in Zwitserland heel erg fijn, en dan zie ik jullie uh, graag de volgende keer weer.